Leeswijzer Een verkiezingsprogramma doorlezen valt niet mee. Toch haal je uit het verkiezingsprogramma iets belangrijks. De belofte die de partij aan jou doet wanneer jij op een partij stemt. Ons programma bestaat uit drie delen. In deel 1 benoemen we onze basisbeginselen aan de hand van het piratenwiel, dat ten grondslag ligt aan onze keuzes. In deel 2 benoemen we onze lokale standpunten. Dit zijn overkoepelende thema's die voor de hele stad van toepassing zijn. In deel 3 lichten we onze lokale standpunten verder toe. Wat we precies willen en hoe we dat gaan doen. Lees, kijk of luister dus eerst deel 1 met onze basisbeginselen. Voel je je daarbij thuis, dan ben je waarschijnlijk ook een piraat. Tijd om naar deel 2 te gaan, om te zien hoe we vanuit onze basisbeginselen naar de stad kijken. In deel 2 begint het echte denkwerk. Je voelt je thuis bij deel 1, dus de kans is groot dat je het met de meeste lokale standpunten behoorlijk eens zal zijn. Maar, zoals in iedere partij, kunnen we ook intern van mening verschillen en bepalen de nuances heel veel. Noteer voor jezelf welke lokale standpunten je deelt en bij welke standpunten je opmerkingen hebt. Om verduidelijking te krijgen mag je altijd contact met ons opnemen. Onze kandidaten praten niet enkel met media of andere politici, maar ook met jou gaan ze graag het gesprek aan. Ben je enthousiast geworden over deel 2? Lees dan vooral verder in deel 3 en denk mee. Of stuur je bijdrage op naar bestuur.pputrecht.nl Jouw stem, zowel tijdens de verkiezingen als daarbuiten, maakt voor ons het verschil. En misschien wil je wel meer betekenen. Neem dan contact met ons op. Via vrijwilligers.pputrecht.nl om te kijken wat jij kan doen.